Hallo, welkom terug. Bedankt voor het kijken. Nou, zoals jullie kunnen zien, de mais is er eindelijk af. En we gaan weer zoeken met de xp -2's. Ik zie jullie terug bij de eerste leuke vondst. Wish me luck. Nou, de eerste vondst. Mooi klein knopgewichtje. Heel erg licht, ik kan nog niet zien hoeveel gram, maar altijd leuk en met keurmerkjes. Leuke vondst, op naar de volgende. En het eerste muntje komt uit Duitsland, 180 Einenthaler. Andere kant is wat slechter. Ah, deze kant is mooi op naar de volgende en een Duits-Zeelandia en de volgende mooie Willemcent, nog redelijk goede conditie 18,27 en een 50 kogelpunt erbij. En weer een zilver. Zilver dubbeltje. Deze kant een beetje versleten. En Wilhelmina met lang haar op de andere kant. Dus eind 1800. Ga hem straks schoonmaken en dan zie je hem terug. En een mooie duit Gelria. Die gaan mooi worden. Hop. En weer een zilveren duppie, maar deze is echt helemaal versleten. Geen idee of we hier nog wat van kunnen maken. Ah, zilveren zilver. En weer een super scherpe Willem 1876. Nou, deze kant ziet er nog super gaaf uit yes. en weer zo'n mooie duit west vicia 1720 duiten komen super mooi uit de grond vandaag yes daar komt ie zilver en eentje die op de bucketlist stond En een lampie, geweldig. Gaan hem even schoonmaken. Dan zie je me zo terug. Weer een muntje. Zilveren dubbeltje denk ik en met een beetje geluk is dit er een keer eentje van Willem in plaats van Wilhelmina. mina moet hem thuis gaan schoonmaken. En dan ziet het resultaat straks terug. We zijn nog steeds bezig op het veld. Weer een vondst. Ik wat zal het zijn. En dan draai je hem om. Yes. Geen idee wie dit voorstelt. Of wat het is geweest. Het lijkt het een soort stelt te zijn geweest. denk weer wat leuks. We gaan uitzoeken wat het is, of naar de volgende. Ja, en als je dan besluit niet meer te gaan filmen, dan komen de mooiste dingen uit de grond. Mijn allereerste fibulaar. Ik heb maar laten vertellen dat dit de 10e eeuw komt. Dat ziet er super mooi uit. Ik heb de achterkant compleet. Ik ga hem opsturen om te laten restaureren. Super mooie vondst, super blij mee, ik kwam totaal onverwacht, helaas niet live gefilmd. Maar ik ga binnenkort terug kijken of we meer kunnen vinden op die plek. Yes, op naar de volgende!